We waren gewoon drie mensen die een straat aan het zoeken waren, waar dat we juist in konden. En dan ineens verlichten ons onze auto op en uh, hadden we de Kombi achter ons. Uit het niets kwamen daar gewoon twee mannen uit, uh, met het geweer op ons. En hun reden was dat uh, de auto er verdacht uitzag. Maar dat was gewoon een Volkswagen, een zwarte Volkswagen. Heel vaak is het gewoon dat ze zeggen, ofwel gewoon routinecontrole, ofwel zeggen ze niks. Uh, ook qua vriendelijkheid enzovoort varieert dat ook, echt van agent tot agent. Je kunt ze net zoals ons niet allemaal over een kamp scheren. Hè. Eerst heb je zoiets van, ah ja, die doen eigenlijk gewoon hun job. Maar na een tijd heb je ook zoiets van, oké, okay, jullie mogen jullie job ook toepassen op andere mensen. En dan worden wij gevraagd om uit te stappen. We hebben zoiets van, maar waarom dat nu weer al? Je hebt net alles gevraagd en alles is in orde. En Dat is jammer, want je legt iemand gewoon vriendelijk uit wat je doet, naar wat je van plan bent, maar er is duidelijk geen vertrouwen. Ik heb mijn vader weten praten over dat soort dingen. Ik heb mijn neven die ook zeker tien jaar verschillen met mij ook horen praten over zo'n dingen. Dat is al heel lang geleden begonnen. En dat gaat we nog wel even voortgaan als we niet actief zoeken naar manieren voor, voor om te gaan met deze problemen.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 ze vonden dat ik verdacht veel op mijn gsm bezig was. En dat vind ik ook een beetje raar in deze tijd. Je hebt social media, je bent bezig. Het is een vernedering, echt waar. Als je er staat en mensen... Want iedereen maakt een eigen verhaal. Ze zien iets en ze beginnen, ze beginnen een eigen verhaal. Ja, dat is echt ramptoerisme. Mensen blijven staan en kijken en dat blijft er natuurlijk ook wel bij. Vooral een blik van, uh, ze, hebben, ze hebben iemand uh, te pakken die, die effectief wel, uh, wel iets heeft misdaan. Uh, ik denk dat mensen ook altijd wel op zoek zijn naar sensatie. Maar er waren ook reacties van echt mensen die je persoonlijk kent, die het ook allemaal normaal vonden ook. En dat, dat heeft mij echt nog meer eigenlijk een beetje teleurgesteld. Dus. Ik denk, van waar ja, de gaan we naartoe als, als mensen dat ook normaal vinden, dat je zomaar in het wilde weg wordt opgepakt, gefouilleerd. Vaak jammer genoeg interesseren de mensen die je tegenhouden zich ook niet echt in hoe dat daar u eruit laat zien zo zeg maar. Ik had examens, het was examenperiode. Ik ging even naar buiten voor frisse lucht te gaan pakken. Ik ben echt letterlijk net mijn straat uit. Stop in de combi, komen mij een hoop stomme vragen stellen. Uh, ze laten mij doorgaan. Ik ben pakt een kilometer verder of zoiets. Maar we zijn al in een andere uh, gemeente. Hè. Dus ik kom niet in die andere gemeente aan. Hupla, nog een combi. Ook weer dezelfde vragen, dezelfde zever. En dan verschieten ze dat je misschien wat aangebrand reageert. Hè. Als je druk bezig bent met je toekomst op te bouwen, zo gezegd. Dat je dan de hele tijd wordt gelijk een crimineel tegengehouden. Ik denk wel dat je een beetje de maatschappij... bent aan het vermarginaliseren daarmee. In de zin van mensen niet per se uitsluiten, maar eerder insluiten in een bepaalde kokon van. Jullie zijn de mensen waarvan dat we weten dat jullie waarschijnlijk iets gaan doen. Ja, ik denk dat de, de politie ook de grip op um, um, mensen zal kwijtspelen op die manier. En dat mensen het gewoon alleen of zelf gaan oplossen. Op het moment dat je dat uniform aan hebt um, um, en, en je benadert op die manier burgers. Uh, ik denk dat je wel verliest aan geloofwaardigheid, maar niet ten gunste is van de politie, ook niet van de burger. Je creëert een serieuze kloof ook tussen burger en politie. Uh, en ik denk dat mensen dan na een tijd ook het heft in eigen handen nemen en minder beroep doen op de politie. Ik fietste door de straten en werd dan heel snel klim gezet door twee politieagenten. En toch met een, een, een vrij arrogante blik, met een heel directe vraag, is die fiets van u? Dus het was op een of andere manier wel voor hem heel verdacht eigenlijk, dat ik op een gloednieuwe fiets uh, rondfietste. Zolang dat, een, dat er een geest heerst van ah ja, die mensen die er zo uitzien, doen waarschijnlijk iets, dan gaat dat blijven. Het gaat hem ook gewoon over het beeld hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe dat we benaderd worden, hoe dat mensen kijken naar ons, hoe dat. Uh...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 Ook meer gaan focussen op, op context. Um, dat zij ook wel met meer bagage de straat op gaan.